Welkom terug hier. Uh in deze uh, prachtige zaal van Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan hier met elkaar in gesprek over eigenlijk wat u heeft besproken in de verschillende deelsessies. Wat we namelijk gaan doen is, we gaan de drie onderwerpen nog even langs. En kijken ja, wat voor dilemma's er opkomen, welke vragen er opkomen. Uh, misschien ook wel, ja, uh, misschien wel keuzes die gemaakt moeten worden. En uh, om die keuzes goed te kunnen maken of dat gesprek goed te kunnen voeren... heb ik vier mensen hier aan tafel gekregen die daarover mee kunnen denken en mee kunnen praten. Uh, Maartje Slevers, de Concern-directeur gemeente Ede en onder andere betrokken bij uh, Platform. Het interbestuurprogramma Vitaal Platteland. Verstelingsstrategie ook bij betrokken? Ja. Um, we, we hebben net vanochtend ook. Of vanochtend, in het begin van de middag met, met Hans Monma's ook gehad over het organiseren van kennis. En dat ja. dat, dat soms best lastig is omdat uh, naast al het doen, zeg maar, en de meters maken, ook nog de tijd te hebben om die kennis te organiseren. Ja. Hoe is dat bij jullie gegaan? Ja, dat is zeker bij een gemeente echt een uitdaging, hè. Want uh, natuurlijk actiegericht en pragmatisch. en ja. hè, De boeren staan vandaag voor de deur en willen we direct ja. ook weer perspectief kunnen bieden. Dit is overigens niet overdrachtelijk. Ze staan echt Ze voor de, staan de deur vandaag. Ze staan echt ja. voor de deur, ja, ja. ja precies. Ja. <laughs> uh, maar de tijd nemen om te reflecteren, te leren, uh, goed uh, ja, gebruik te maken van de aanwezige kennis die er in de is om uh, vraagstukken verder te brengen. Ja. ja, daar ontbeert het bij de gemeente vaak aan. En daar ja. hebben we dus ook de andere overheden en de kennisinstellingen hard bij nodig. Kijk, daar nou, gaan we het met elkaar over hebben, want inderdaad, die kennisinstellingen, ja, we zitten erbij in en dan moeten we straks eens gaan kijken hoe je dat... Inderdaad goed georganiseerd. Met name ja. de derde groep heeft daar zeker wat langer ook over gesproken. Tegenover je Bernard Taar, uh, consultant bij ABD Topconsult. Uh, oud topambtenaar sociale zaken, onder andere. Voorzitter ook van de studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen. Een van die rapporten waar Hans Momma eerder al vanmiddag zei. Van, nou, er zijn heel veel rapporten eigenlijk de afgelopen tijd verschenen. waar ik zeg. Ja, we moeten eigenlijk het op een andere manier gaan organiseren. Misschien zelfs een beetje op een andere manier denken. Uh, zie je het beginnetje ontstaan? Ja, dat hoop ik wel hoor. Uh, ja, maar zie je het ook ontstaan? Ja. <laughs> nou, deels, soms wel, soms niet. Dat is eigenlijk nog heel wisselend. Ja. Ziet, op sommige thema's zie je echt wel uh, uh, nou, dat, dat, men, dat partijen elkaar vinden. Uh, op, andere, op andere onderwerpen zie je nog wel dat, dat er nog wel veel gevonden kan worden. Uh, maar het is ook, ook wat Hans zei. Uh, het is, de opgaves die we op, nou, we op dit moment voor staan, is het onvermijdelijk dat je elkaar toch vindt. Ja. En dus uh, dus daarna waren we nog niet... Linksom of rechtsom, je komt toch bij elkaar. Ja, het moet. Het moet. Ja. Zo'n zo, zo rapport over die interbestuurlijke verhoudingen, merk je dan ook dat dat juist ook lokaal of regionaal ook goed gelezen wordt? Dat, dat daar ook interesse is. In zeker, zeker. Ja. Ook omdat er natuurlijk een stuk herkenning in zit van... Uh, ja. Ja, wij, wij staan aan de lat, hè. wij moeten het allemaal doen. En, ja. en, het, en, en het, ja, Den Haag denkt vaak dat, dat, dat zij alles kunnen, alles moeten. Ja. En, en, en dat wij dat allemaal alleen maar moeten uitvoeren en zo. Dus bijvoorbeeld het thema wat wij neergezet hebben als, als studiegroep. Uh, ja, maar je, moet, je moet het samen doen, je moet het gelijkwaardig doen. Uh, dus alle partijen ook als gelijkwaardig zien. Ja. En van daaruit ook proberen tot, ja, tot programma's te komen om, om, om, om, programma, om, om echt ook de inhoud verder te ja. brengen. Ja, dus wordt... misschien wordt het juist daar gelezen en met dat rapport in de hand richting Den Haag zeker, opgetrokken. Zeker. Nou, precies. dat was ook de bedoeling. Ja, daar is ik niks mee ja. Nee, duidelijk, ja. We tegenover Edward Zichten, gedeputeerde Noord-Holland onder Klimaat en Energie. Voormalig uh, Rijksambtenaar, zei je net nog even. Misschien doet dat goed in het nou, ja, Nee, maar dat is wel belangrijk. Want misschien dus in jouw huis dus precies die verschillende zielen ook nog wel een beetje. Je begrijpt de verschillende dynamieken. Heb je daar profijt van als gedeputeerde? Ja, ik heb ben behoren, uh, bij de gemeente Alphen van Rijn om ja. te werken. En lokale ervaring, dat laat je nooit meer los. Dus je nee. weet al hoe dingen binnenkomen. Ook rijksdocumenten binnenkomen bij de gemeente. Ja. Die lees je namelijk niet, zeg ja. maar, maar perk relevant bijvoorbeeld. Kijk. En dat is nuttige informatie op het moment dat je bij het Rijk gaat werken. Want dan ben je ja. bezig met al die dikke documenten ja. waarvan je denkt dat de hele wereld je leest. Ja, en, en, en was je zelf ook een beetje lerend daarin? Dat je zei van, nou, ik heb gezien hoe het werkt lokaal, dus ik ga die rapporten anders schrijven. Of heb je stug dezelfde soort rapporten ja, ja, geschreven? Ja, ik, ik stel mezelf de twee vragen als ik ja. blij maak. Begrijp mijn moeder mij nu ja. wat ik aan het doen ben. En snappen gemeenteappenaren ongeveer ja. wat ik aan het doen ben. Maar als je die vraag als, als Rijkstraffenaar nou goed kunt beantwoorden... Dan ben je goed bezig en dan word je op een gegeven moment een keer gedeputeerd. Ah, ja. kijk, ja, precies, een goede doorgedeputeerd. Toch nog even een laatste vraag, want soms heb je ook nog wel eens dat die vraag wel goed beantwoord kan worden, maar dat er geen handelen aan zit. Ja. Dat is natuurlijk ook nog een puntje, zeg haar, dat mensen, laten we zeggen, bewust onbekwaam zijn op een gegeven moment. Nou, ik weet niet waar je dan precies op doet met deze vraag. Nou, dat maar... je dus op een gegeven moment denkt van, nou, ik weet best wel wat werkt. Ik bedoel, ik heb uh, ja, rapporten ja. gelezen en alles, maar op een of andere manier het niet lukt in de organisatie om op een andere manier te gaan werken. Ja, nee, maar dat natuurlijk. Dus je, je werkt op een manier ook hoe de cultuur is binnen een organisatie, ja. wat de mogelijkheden zijn. En ik ben ooit euh, euh, afdelingshoofd geweest bij het ministerie van VROM op het ja. gebied van kennis en onderzoek. Ja. Um, en daar, nou ja, wat, daar was mijn idee: van, ik heb nu een gemeentelijke ervaring en dit is allemaal nuttig voor die gemeente. Ja. Ja. Zo werkt, zo werkt dat niet. Nee. Dus je kunt alleen maar nuttig kennis opbouwen als je het ook daadwerkelijk doet met gemeenten en met provincies. Ja. Tegenover Ingrid van de Vechten, directeur Fries Sociaal Planbureau. En ik dacht, nou jij bent dus eigenlijk zeg maar, de, de, de Hans Momma's van Friesland. Dus jij, jij bent eigenlijk waar we met Hans vanochtend over, of begin van de middag, ik zeg even vanochtend is zo'n lange dag lijkt het, begin van de middag over hadden dat je uh, zei van ja, je moet dat ook misschien meer regionaal organiseren. Ik dacht, dat ben jij. Nou, dat is nog mooier. Ik ben een kruising tussen Hans Momma's en Kim Putters. Nou, dat is fantastisch. Ja, dat is echt... ja. ja, precies. Dat en dat alles in één. Ja. Eigenlijk is dat nog steeds. Het gaat eigenlijk om de opgave centraal. Dat werd net ook werd, uh, gezegd. En dan gaat het zeker ook om draagvlak en sociale transities. En ook in de, in de ruimtelijke opgave. Dus daar proberen we vooral naar te kijken. En ik denk inderdaad dat. En in Friesland heeft de provincie dat mogelijk gemaakt. Eigenlijk sinds de decentralisatie in het sociaal domein ja. zijn wij gestart. Daarmee heet het ook het Fries Sociaal Planbureau. Maar we zijn eigenlijk heel snel opgeschoven naar leefbaarheid, brede welvaart en naar de opgave en gebiedsgerichte opgave ja. centraal zetten en kijken hoe je daar kennis kan integreren. Want als iets niet is gelukt in de decentralisatie is het de kennis decentralisatie. Ja. En, en, en is dat dan ook echt zo dat je dan zegt dat doe ik dan ook echt alleen voor Friesland? Of heb je ook nog wel, je hebt zo'n trimbureau over Rijssel ja. bijvoorbeeld, je hebt Brabant Kennis, dat soort instituten. Heb je daar dan ook contact mee? Zeker, je ziet ook gelukkig steeds meer provincies of regio's hiermee bezig. Je hebt, denk ik, vijf, zes een beetje vergelijkbare instituten ja. zoals wij, regionale planbureau-functies, overal net anders georganiseerd. Ja. Dat hoort namelijk bij specialisatie. Ja. Maatwerk heet dat. Ja. Ja. De context ja. is overal anders. Uh, maar wij uh, hebben regelmatig afstemmingsoverleg en we zijn ook heel erg samen aan het nadenken over die, die betere verbinding ook met de Rijksinstituten en met de kennis die landelijk zoveel beschikbaar is, maar die gewoon inderdaad niet op de goede tafels komt, niet op het goede moment, niet in de juiste context wordt begrepen ja. in de regio. En daar kunnen denk ik dit soort bureaus als wij, maar ook andere kennisinstituten in regio's natuurlijk heel veel uh, ja. aan doen. Want wij doen zelf onderzoek, maar ik zeg heel vaak, we zijn ook een vertaalbureau, zo zie ja. ik ons heel vaak. Kon. Ja, Echt mooi letterlijk. dat je dat zegt, want we gaan straks in het de, in, de derde gesprek gaan we het daarover hebben, met Arlette onder andere over, uh, uh, ja, ook de, letterlijk gewoon de, de, soms de taal, mm -hmm. gewoon elkaar begrijpen. Dan ja. hoef je nog ineens anders te organiseren, maar gewoon iets meer verbinding met elkaar maken. Ja. Fijn, fijn dat jullie er zijn. Zoals gezegd, we gaan uh, eigenlijk de drie onderwerpen langs die net in de deelsessie zijn besproken. U kunt trouwens ook meedoen. U kunt via de chat uh, nog uh, commentaar, opmerkingen, vragen. Ik zie al een paar dingetjes voorbij komen. Peter Huis zie ik. Hè, leren we wel van ons eigen verleden. Ik, ik ga straks uh, hier een paar dingen uh, uithalen. Dan gaan we eens uh, uh, kijken of we dat hier aan tafel ook kunnen bespreken. Um, Emil staat klaar. Emile, sturing geven aan transities. Daar hebben jullie het over gehad in jullie sessie. Ja. Wat voor gesprek was dat? Ja, uh, boeiend gesprek. Ja, uh, yeah. yeah. yeah, ik, ik, ik denk dat de voornaamste les wel was dat sturing niet, uh, of tenminste dat iedereen in de sessie uh, die deelnam aan de sessie uh, er wel over eens was dat sturing niet de juiste term was. Oké, okay. men had uh, de voorkeur voor ri gezamenlijk richting geven, dus sturing. Sturing geven, ja, het al doet het toe. Te veel ja. uh, een ja. soort van top-down uh, ja. connotatie, denk ik. Um, ja, en en ja, uh, verdere opvallendheden vond ik een aantal metaforen die omhoog kwamen. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het panel de beste metafoor vindt. Oké, okay, dan nou, probeer eens. Um, een metafoor die opkwam was, was een schip in de mist. Dus dat gaat natuurlijk, ja, ja. Dat is een soort van collectieve opgave omgaan met met onzekerheid hè? Ja. Dat, dat is een, dat zijn transities uh, dus het is een schip aan de in de mist uh, waar je toch uh, waarbij je toch een bepaalde richting moet moet bepalen uh, aan de hand van de signalen die je krijgt natuurlijk dus uh, je uh, het kan niet doelloos uh, ronddobberen uh, dat is de een metafoor een tweede metafoor was ja we zijn gezamenlijk een puzzel aan het leggen en, uh, en, uh, en ja, iedereen heeft een stukje uh, en het is, uh, uh, yeah, het is een zoektocht hoe die puzzel nou gelegd moet worden. Even, even voor de zekerheid, bij een puzzel is het altijd belangrijk, heb je wel het beeld wat het uiteindelijk moet worden of heb je alleen de stukjes? Um, nou, dat is een goede vraag inderdaad. Oké, okay. uh, oké, okay. dan ja, komen we zo. Ja? Ja, daar hebben we het niet, uh, <laughs> niet over gehad. Maar de, de metafoor waar we het meest over gehad hebben is, ja. de, is een dans. Dus het is een, een, een, een gezamenlijke dans met elkaar um, en ja uh, dat heeft ook uh, ja, um, nou, die werd iets verder uitgewerkt en eigenlijk uh, bepaalt het het rijke ritme zeg maar het basisritme en ook het tempo uh, en en gebeurt de dans daadwerkelijk in de regio. Um, en het is ook niet een dans met z'n tweeën, zeg maar, maar meer een inline-dans. Uh, ja, precies. Ja, inline <laughs> ja, is, ja. Lekker uh, parallel uh, aan elkaar, ja. Iedereen zijn eigen rijtje. Ja, wou, als je ook zegt, het rijk bepaalt ritme en de regel <laughs> dansen, moet ik ook een beetje aan breakdance denken. Gewoon. De eentje is ontzettend hard aan het werken en de zijkant die staat gewoon maar te tikken, zeg maar. Dat is, uh, ja. Maar dit zijn de drie metaforen. Waarom was het belangrijk om eigenlijk dit in metaforen te doen? Is het lastig om het concreet te maken? Um, ja, ik denk, nou ja, ja, ik denk, nou ja, sturing geven en, en governance en allemaal dat soort meer, eh, termen die je normaal zou gebruiken in, bij, bij, ja, uh, uh, bij overheden die een bepaald probleem oplossen, zeg maar. Mm -hmm. is blijkbaar niet, uh, ja, ja, dat werkt blijkbaar niet goed. Dat, uh, um, ja. En, en ik denk dat, ja, wat ik al zei, die, die top-down connotatie die sturinggever heeft. En ja. het feit dat, dat het iets dwingends uh, lijkt te hebben. Dat, uh, ja, dat vond men niet passen. Ja, duidelijk. Nou, la laten we daar eens met elkaar over hebben. Want dat is dat. Dat, uh, de, uh, dat, dat is in alle drie de metaforen zit inderdaad wel een soort van gemeenschappelijkheid. We weten het niet met elkaar, maar er is ook niet. Eén kapitein op dat schip, om maar even zo te zeggen, of één iemand die de puzzel legt, of één iemand die de dans doet. Um, voordat we in dat, in dat beeld meegaan, is dat eigenlijk, is dat eigenlijk terecht? Of, of zitten we met z'n allen langzaam in een soort vocabulair van inderdaad, het moet allemaal gemeenschappelijk. En is de werkelijkheid misschien wel gewoon van ja, heel eerlijk gezegd, er moeten 1 miljoen woningen bijkomen, 800.000 nieuwe, 800 nieuwe woningen komen. Gewoon opgaven, geen gezorg, gewoon doen. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat we hier elkaar wel een beetje gevangen houden in complexiteit en mist. Hè? Dus als je het hebt over de metafoor van het schip in de mist, dan denk ik, oh man, dat schiet natuurlijk niet op. Hè? Dus we moeten wel het oog op de bal houden. En uh, inderdaad, die de opgave, de middel, oog Ja, oog op de bal. Ja. En uh, wel ook naar resultaat toe werken in enig tempo. En daar leiderschap in durven tonen. Vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden en rollen. Ja, dat en, laatste, he, en dat laatste, vanuit, de... vanuit ieders verantwoordelijkheid ja. en rollen. Je, je, je zou ook kunnen zeggen: ja, we, we zitten nu ondertussen zo in een soort flow van hele tijd van gemeenschappelijkheid en dat soort dingen. Misschien zijn de opgaven wel zo groot uh, dat ze zeggen, ja, heel eerlijk gezegd, gewoon uh, gemeente, het spijt me, maar we gaan dit gewoon doen. Klaar. Bernard? Ja, maar dat zou fijn zijn als we dat samen zouden kunnen doen. Kijk, uh, okay. vanuit de studiegroep hebben we geprobeerd om juist uh, te zeggen van, ja, je, je kan het allemaal heel ingewikkeld vinden. Dat kan een belemmering zijn om een stap vooruit te zetten. Dat is niet verstandig. Mm -hmm. Als je wel een stap vooruit wil zetten, dan uh, bedenk gewoon even vier, de vier belangrijkste vragen die je aan het begin van dat, uh, van dat programma dan moet zetten. Wat wil ik eigenlijk bereiken? Mm -hmm. dus, uh, gewoon, en dat is opgavegericht werken, begint natuurlijk gewoon een heldere opgave. En dus niet een vage opgave, hè, dus dat, dat zijn we in de politiek uh, vaak gewend, uh, want dan, uh, uh, dan, dan houden we iedereen tevreden. Ja. Vage opgaves werken dus totaal niet in uitvoering. Dus, dus maak hem concreet. En leg hem ook niet te abstract en te hoog neer. Want uh, ja, een, een abstracte opgave is misschien ook iedereen het wel over eens, maar dat geeft dus geen leidraad wat je werkelijk moet doen. Dus nou, dat was de eerste, eerste, eerste vraag van wat, wat, wat wil ik eigenlijk bereiken? De tweede, met wie, wie heb ik daarvoor nodig? He, dus, mm -hmm. En dat kan, uh, nou, dat, dat zijn bijna altijd in de opgaven waar we nu op dit moment mee bezig zijn, zijn het alle overheidslagen eigenlijk. Ja. Uh, maar ook vaak anderen, he, zoals de 1 miljoen woningen, daar heb je ook de, de woningbouwkopers ja. nodig, en de, de projectontwikkelaars. De, uh, bij, veel, bij, nou, bij, bij natuur heb je ook de waterschappen dat ja. nodig. Dus, uh, nou, dus, dat, dus kijken naar wie heb je allemaal nodig. Uh, drie, uh, wie doet aan wat? He, dus, uh, mm -hmm. nou, ik, ik begrijp wel een zekere uh, terughoudendheid bij het woord sturen, maar je moet wel weten wie, wie doet wat. He? Dus daar moet je wel afspraken over maken. In ons studiegroepenport besteden we vrij veel aandacht aan het woord regie. Wat ook meteen uh, allerlei uh, haren in de nek overeind doet zetten van uh, regie. Zeker iemand van het Rijk die dat zegt. Dat betekent zeker weer dat het Rijk nu gaat zeggen hoe het, het allemaal moet werken. Nou, dat is niet de bedoeling. Een regie nee. kun, je, kun je ook samen organiseren. Maar, je, maar het, het vraagt wel dat, dat iedereen ook weet wie wat doet. En dat het ook niet vrijblijvend is. Dat je, uh, dat je ook, ook met ze af, af kan spreken. Ja. En de vierde vraag is uh, met welk instrument moet ik, moet ik het eigenlijk doen. Ja. Dus heb, ik, heb ik voldoende geld? Heb ik, uh, is de wet en regelgeving op orde? Is de, de kenniskant op orde? Ja. Nou, met die vier hele simpele vragen... Uh, maak je echt best een mooie start. Maar dan heb je met elkaar. Maar als je die vier vragen, in ieder geval drie van die vier vragen kunnen helpen... om tot een soort, wat dan mooi heet, een soort richtinggevende visie te komen. Dan zeg van, dit willen we eigenlijk met elkaar doen, met deze partijen... en dit is ieders rol. Maar precies dat punt, of het nou regie of sturing heet... De, de, de, de, het kan toch zo zijn dat je op een gegeven moment op een punt komt... en zegt, ja, ja, iemand moet zich zorgen dat we ons aan die afspraken houden. Iemand moet toch op een gegeven moment zeggen van, nou luister... Uh, we hadden het eerder vanmiddag even over de regionale energiestrategieën. D dit is gewoon te weinig. Wie is dat dan? Wie, wie doet dat dan? De provincie? Nou ja, In zekere zin hebben we nog steeds het Huis van Torbeck in dit land. Waarbij uiteindelijk het Rijk boven de provincie staat en de provincie boven de gemeente. Uh, en uh, het Huis van Torbeck staat al 150 jaar en staat nog steeds ja. als een huis. Dus dat, dat hebben we nog is steeds. dat zo? Staat het nog als een huis? Ik bedoel, we hebben net ja. het uh, ROB-rapport gehad over de regio, waar ongeveer alles gebeurt. Nou ja, nee, maar, maar soort dat een democratisch soort gat. De ingewikkeldheid is ja. dat, het, dat het formeel als een huis staat, waar we ja. zien dat de opgaven in toenemende mate ja. op het regionale ja. schaalniveau zitten. Ja. En dat wringt, en daar bedenken we dan tussenvormen in om dingen in gezamenlijkheid te doen. Ik weet niet hoeveel. Gemeenschappelijke regelingen wel niet mm -hmm. hebben. Iedere opgave ja. zijn eigen regeling ongeveer. Uh, nou dat, dus dat is een, eigenlijk een antwoord. Uh, maar het doet niets niet af van het feit dat we nog informeler zijn dat het Huis van Torbeck hebben. Ja. De, de enige organen die daadwerkelijk democratisch gekozen besluiten kunnen nemen. Uh, en dat we ook zien is dat die opgaven en toen helemaal net erboven zitten. En dat is continu puzzelen. Zou het nog geaccepteerd worden? Stel nu dus even het Huis van Torbekken volgend dat op een gegeven moment het Rijk zegt. Uh, dames en heren, hartstikke leuk. We hebben het geprobeerd, we hebben met elkaar overlegd. We komen niet op 1 miljoen woningen uit, te komen maar op 750 uit. We gaan keihard ingrijpen. Ja, dat hangt er wel af. Dus ik, ik stap wel ja. de woordwisseling ja. van de regie naar nou, wat voor metafoor er ook tegenover ja. uh, staat. Uh, onderschat ook niet de gevoeligheid die achter de regie wegkomt voor deze overheden. Want daar komen een hele nare ervaringen achterweg, meestal. Uh, dat in die, Neem de jeugdzorg, daar gaan we het allemaal niet over hebben vanavond. Maar, zo, ja. maar dat, dat is wel een hele dominante gedachte wat er naar boven komt. Uh, terwijl de opgaven helemaal met elkaar zijn. Dus ik kom nog van de tijd dat we opgaven gingen toedelen. Mm -hmm. Dat is van de gemeente, dat is van de provincie. En dan zeiden we: ene over, het gaat erover, en je doet het toe of je doet het niet toe. Ja. Dat wordt alweer het in. En dan, alle opgaven waar we nu voor staan, of het nou de woningbouw is, of de sociale kant, of de energietransitie. Ja. Dat zijn allemaal opgaven waarbij het Rijk een hele belangrijke rol heeft. Zelfs gemeenten ook een ja. rol in mogen spelen. En natuurlijk ook de provincies. Ja. En dat zul je echt met elkaar doen, met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Ja. Dus ik in de opbouw van het verhaal van Bernard, ja, dat, dat, daar kan niemand het mee oneens zijn. Nee. Als we dat maar doen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, dat we elkaar nodig hebben in dat proces. Dan ja, nou, komen we er wel. Maar nu, Ingrid, nu zitten er een paar van dit soort opgaven bij waarvan mensen zeggen, ja, daar. daar um... Als we 15 jaar geleden waren begonnen, dan was rustig zeg maar, die vier vragen stellen dat we hadden gekund. Zeg maar. maar we moeten vaart maken. En dat, dat, dat, als we dit gaan. Ik zie het ook in een aantal reacties van mensen die zeggen. Ja, concreet maken. Sommige dingen worden pas concreet als je het werkelijk aan het doen bent. En, dus we moeten gewoon maar aan de, aan de slag gaan. En dan helpt het ook als er gewoon duidelijke sturing is. We hebben de tijd niet om dit om ja. met elkaar te doen. Nou ja, het is inderdaad een soort, soort tegenstelling die ik ook heel vaak zie. Want aan de ene kant wordt, niet, wordt sturing niet geaccepteerd... en aan de andere kant wordt er elke dag geroepen om sturing en kaders ja. en duidelijkheid. En wij hadden het van tevoren even ja. over... Ja. Als, je het hebt, als je een soort leiderschap ziet als een soort opvoeden van pubers... Uh, in dit soort samen, de, de, want okay. dan zie je eigenlijk de puber die beweegt, die heeft zijn eigen ontwikkeling, die, gaat, die bepaalt eigenlijk ook het tempo. Maar als ouder ben je heel erg wezenlijk en let je op van uh, waar, wat zijn de kaders waarbinnen zo iemand zich okay, mag ontwikkelen. Wie is ontwikkelen. de puber en wie is de ouder? Nou, nou dat, kan, dat kan op zich verschillend zijn. Ik ja. vind dat wel interessant, want ik geloof niet in altijd dezelfde rol. Ik denk heel erg vanuit opgave en oplossingen zou je moeten denken wie is in dit geval de ideale... Leider of projectleider. Ja. En heel vaak kan dat in het huis van Torbekken zitten. Maar ja. soms is dat niet zo. Als je over regionale opgaven spreekt, is het maar de vraag... wat moet het Rijk dan doen? Die zullen er wel kaders moeten stellen, omdat je duidelijkheid krijgt. Mm -hmm. Maar misschien wel op zo'n manier dat je ervan uitgaat... dat die puber dus inderdaad het tempo en zijn eigen ontwikkeling bepaalt. Want ik mm -hmm. denk dat dat heel vaak onderschat wordt. Dat... dat ik hoor net ook het ritme betaal, bepaald door het Rijk. Ja, nou, dat ja. vraag ik me eigenlijk af. of dat, Want ik hoor ook heel vaak dat ja. de urgentie ligt bij de gemeente of de ja. urgentie ligt bij de uitvoering. Dus waarom zou die het ritme niet bepalen? En ja. dan krijg je misschien ook automatisch een wat andere rolverdeling. En er zit heel veel inhouding, volgens mij, in communicatie als ik dan toch maar... Want ja, het, er wordt ook een soort gevoel gecreëerd vaak van uh, ongelijke verhoudingen ja. door communicatie en... Houding. Ja, ik denk uh, hij is echt zo meerzijdig. Want het ja. heeft en te maken met zelfbewustzijn in de regio's, wat uh, ja. nog verder mag groeien. Hè? Dus mm -hmm. ook veel meer redeneren van welke bijdrage kunnen wij vanuit de regio leveren aan de BV in Nederland. Dus ook zelf... Ja naar die verschillende schaalniveaus toe kunnen. Ik heb een vergelijkbare ja. carrière met en bij de gemeente ja. gewerkt en de provincie en het Rijk. Ja. En ik ben ook een soort vertaalmachientje de hele dag. Ja. Hè? Van, ja, de provincie komt met deze reactie, omdat zij natuurlijk ook zoekt naar haar rol. Hè? In de verstedelijkingsstrategie voor de groene metropool werken wij met Arnhem, Nijmegen en de Food Valley. 26 gemeenten, twee ja. provincies en drie waterschappen samen aan een verstedelijkingsstrategie. Ja, niet gek dat de provincie Gelderland even denkt, wat gebeurt hier en wat mm -hmm. betekent ja. dat? voor onze rolneming. Daar moet je dus de tijd voor nemen om dat ja. goed te doordenken met elkaar, ook op de tafel en niet alleen onder de tafel. Uh, en ik denk dat er wel echt een uh, grote behoefte is aan meer rijksbetrokkenheid, laat ik het zo maar zeggen, vanuit de vakdepartementen bij de opgaven in het land Want en is bij de, de regio. De regio. Ja. ja, daar zie ik, uh, kijk, de, de omgevingswet biedt heel veel perspectief. Nou, die stellen we nog weer eventjes uit. Oké, okay, dat, ja. hè, oké. Okay. Maar is wel in mijn beleving een manier om op die integraliteit meer te gaan sturen. Het Novi-instrumentarium is heel rijk, hè? daar kunnen ja. we best mee uit de voeten. Uh, maar nu zie je betrokkenheid van BZK is top. Betrokkenheid van LNV, EZK, IMW. Ja, is gewoon enorme worstelen. Ja. He, dus dat wordt nog niet gevoeld rijksbreedte als ja, dit is ons instrumentarium. Hiermee gaan wij gezamenlijk ja. ook sturing of begeleiding geven ja. aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Ja, dat en ook... dat zou wel heel mooi zijn als nieuw kabinet daar iets in gaat ja. doen. Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook heel sterk. Kijk, het Huis van Torbeck is één ding. Maar als je nou zou, zou zeggen, in deze opgaves moet het Rijk gaan sturen. Ja, dat kan het Rijk helemaal niet. Nee. Nee. Eén niet, omdat het Rijk hartstikke verzeild is. Dat is uh, mm -hmm. dus, dus, dus jouw punt Verzeild ook. in departementen? Verzeild in departementen. Dus, uh, Iemand schreef, er is niet een regio, er is ook niet het Rijk. Nee. <laughs> uh, nee. Ik heb dat in de tijd dat ik, dat ik voorzitter van de studiegroep was nog nooit zo vaak het woord verkokering gehoord. Dus ja. Omdat van decentraal dat enorm speelt. Ja. Dat ze het proberen dus met de Rijk zaken te doen, dan doe je uiteindelijk zaken met één departement. En dat departement roept dan voortdurend van ja, ik, ik ga hierover, maar daarover, ja, daar, ga ik, daar ga ik niet over. En dus dat is in de, in de opgave waar we nu staan, is dat al een probleem, die, die, die verkokering van de Rijk. Maar die mensen van het Rijk, die hebben dus ook geen idee van de ja. problematiek van die 26 gemeentes, hoe je dat bij elkaar brengt. Nee. Echt nee. geen idee. Nee. Dus dat, dat moet je ook gewoon veel meer samen doen. Ja. En je kunt dus ook, die, ja die regie kun je dus ook als groep gewoon wel afspreken hoe je, hoe je dat belegt. Maar dat hoeft dus echt niet in, in, in, de, in de hiërarchie van nee. oké, okay, dat is dus van het Rijk. Ja. Toch, en het sluit een beetje een vraag van Olga van Kalles. Uh, sluit daarbij aan. Zeg van, ja, zoals jullie nu analyseren, en dat merk ik ook een beetje als ik denk naar, naar de opgave die Hans Moma's eerder aangaf. Zeg van, dit ligt voor ons, zeg maar. En dat hebben we al proberen ook duidelijk te maken, er zijn echt wel stevige opgaven die we voor ons hebben liggen. En eigenlijk als jullie analyse nu hoor, denk ik van ja, er wordt straks heel veel gepraat en afgestemd. Uh, uh, gaat dit wel goed komen, zeg maar? Worden er worden uiteindelijk wel mensen gemaakt. Zij zegt ook, Olga van Kalles, zeg, ja, mooi die analyses, maar... Hoe kan je nou dat, meer dat accent op de gezamenlijke uitvoering zetten? Gewoon aan de slag gaan en dan misschien lerend evalueren zoals we eerder <tus> al hebben. Uh, waar zit dat in? Wie, wie, waar nou, zit de heel... kracht zeg maar, om gewoon nu meters te gaan maken? Ja, ik denk heel praktisch. kom gewoon ook voor een deel in de regio samenwerken. Of, of nou ja, digitaal dan in deze ja. tijd natuurlijk. Maar um, ja, je, je ook vanuit rijksniveau gebiedsgericht gaan organiseren. Uh, maar ook vanuit de kennisinstellingen. Hè? Daar is ja, bij gemeenten toch... Ja, heel erg uitvoeringsgerichte organisatie natuurlijk. En iedereen die kan helpen, ja graag, weet je. Ja. Dus wat BZK dus bijvoorbeeld sturen, heeft gedaan. Doen, maar gewoon meewerken, mee meedoen. Ja. Gewoon een stap in de projecten, stap in de programma's. Ja. Ga gewoon meewerken. Dat, dat is heel goed gelukt op die versnelling van de woningbouwopgave bij de WBI ja. Met een, een vliegteam wat gewoon invloog ja. om te helpen bij die aanvragen. Ja, dat helpt. Ja. maar hier er komt toch, toch iets partijen... meer bij de puzzel uit nu. De gezellige ja. puzzel, even in de en Ik denk van, gewoon samen gewoon die puzzel proberen. Ja, te gewoon doen. samen ja. Ja, die die okay. Bernhard schetste. Hè, dat je, en als je dat in gezamenlijkheid doet, is dat de manier. Ik vind de rest ja. op zich wel een mooi voorbeeld. Regionale ja. strategieën waar je aan de voorkant duidelijk hebt gemaakt. Hè, dit, dit moet het opleveren. En dit is ongeveer 30% ja. dat het moet opleveren. En het is nu aan jullie om het ja. voor te geven. Maar niet op een manier dat Rijk zegt, nou succes ermee. maar ook blijvende betrokkenheid. Ja. Ja, en dan zijn we ook in staat. als geloof ik, 26 van de 30 op tijd met ja. een prachtig document uh, uh, te komen waarin heel duidelijk wij onze verantwoordelijkheid als deze overheden kunnen nemen. En een ander voorbeeld is woningbouwproductie, want ik heb je altijd geroepen in de Kamer er moet een miljoen woningbouw. En waarom gebeurt dat niet? Lachen. Ja. ja, en dan zegt die gemeente terecht, Wat denk je wat we mee bezig zijn. Ja. ja. Ik bedoel, dat, dat verbindt niet, dan ben je niet samen gezamenlijk met een opgave bezig en dan ben je gewoon aan het roepen. Het ja. dus is een hele mooie voorbeeld, vind ik, en zo kunnen we ook nog een paar ja. andere voorbeelden bedenken. Er zijn bijvoorbeeld bij, waar het gewoon roeptoekers zijn. Oké. Okay. Ingrid, tot slot op dit punt. Ik ben wel benieuwd, ik hoorde jou instemmend reageren op het verhaal van Edward. Ja, nou ja, sowieso dat, dat meewerken, dat, dat was een beetje wat jij uh, ook uh, zei. Van hoe zorg je ervoor dat je die, die kaders neerzet, maar dat je er ook de kennis echt... ...in Die regio uh, zo ja. neerzet zodat er ook gevoel ontstaat van wij worden ook, ook onze kennis, onze vraag wordt gehoord. Daar moet de regio zelf ook al wat aan doen. Maar uh, nou, hoe krijg je gewoon, want dan krijg je gezamenlijkheid. Je krijgt niet ja. gezamenlijkheid als dus je allemaal in je eigen koker natuurlijk blijft zitten bij het ja. Rijk, maar ook in de regio niet. Ja, Duidelijk, ja, organiseer dat. Ik ja. vind een dansvloer wel mooi hoor, overigens, maar dan niet een dans. Nee, We allerlei ja. de coalities. Ja, precies. Hè? En dan geen muurbloempjes, gewoon iedereen ja. meedoen. Oh, ja. Ja, ja, ja, precies. Ja. Zo... Hey, Emiel, ik ben wel benieuwd, want jij, jij hebt staan luisteren naar, naar dit gesprek. Uh, uh, brengt het jou nou een stapje verder? Uh, ja, de, ja. ja, ik herken wel een aantal punten. Met name het, het punt van ja, grote abstracte opgaven, uh, uh, in al hun complexiteit. Hè. Um, om die dan op te knippen naar meer concrete opgaven in regio's, dat kwam ook in onze sessie naar voren, inderdaad. Ja. En dat je daardoor inderdaad een stap verder komt. En dan je ook niet meer kan verschuilen in een papieren werkelijkheid, zeg maar. Ja. En gewoon een concrete oplossingen moeten. Uh, tot concrete oplossingen moet komen in ja. plaats van een papieren oplossing. Ja, en dat is dus inderdaad wat jullie ook aangaven, die sturing. Ja, het is iets wat je met elkaar echt moet doen. Uh, doe het echt en dan uh, gewoon maar met elkaar aan gaan werken. En dan uh, alle departementen. Dus het ja. rijk in, in al zijn veelzijdigheid. Ja. Emiel, heel veel dank. dankjewel. We, we gaan jou wisselen voor Eva, die volgens mij om de hoek staat. Uh, want uh, leren, organiseren en institutionaliseren. Kijk, ik dacht Eva, ja. Uh, uh, dat is ook uh, een, uh, een, een advies of een rapport dat jullie een tijdje geleden hebben uitgebracht samen met NSOB. Uh, waarin we eigenlijk hebben gezegd, van, ja, dat, dat leren dat moet echt een plek krijgen. Dat, dat moet veel meer eigenlijk een beetje jouw laatste punt ook erin, waar je zegt van zijn. Ja, dat, dat moet meegaan, dat leren. Ja. Maar, hoe, hoe was dat bij jullie in de sessie? Nou, wij uh, hebben een sessie gehad waarin uh, eigenlijk best wel veel voorbeelden ook waren van hoe dat leren dan systematisch georganiseerd kan worden tussen Rijk en Regio. Maar de echte uitdaging waar wij tegenaan liepen was, hoe kun je die leerervaringen vervolgens ook benutten? Mm -hmm. En daar uh, kwamen we eigenlijk weer terug op uh, waar jullie het net over hadden, de dans. Wie bepaalt het ritme? En, uh, in uh, mijn sessie uh, kwamen erop uit dat het ritme toch wel heel sterk bepaald werd, ook door de politieke werkelijkheid. Ja. Ja, um, dus je kunt wel leren met elkaar, je kunt daar inderdaad uh, instrumenten voor inzetten en strategie op uitdenken. Maar dan nog uh, is het de vraag: is er voldoende uh, foutentolerantie uh, in de verschillende ja. volksvertegenwoordigingen uh, bij gemeente, provincie en, en Rijk. Uh, en wij kwamen eigenlijk ook uh, ja, tot de vraag van, zouden we het leren ook niet moeten verruimen? Hè? Niet alleen naar Rijk en Regio, maar ook naar de politici toe. Ja. Dus dat we hen meenemen in die dans hè, en dat we het ritme misschien wat meer gezamenlijk gaan bepalen. Oké, okay, duidelijk. Ja, even, ik denk dat je het dichtst bij het politiek komt in, aan deze tafel, uh, in de zin als gedeputeerde. Ja. Uh, hoe... hoe um... <laughs> Nou, het is een interessante dimensie. Ik denk dat het leervermogen van een politiek beduidend minder groot is dan van de ambtelijke organisaties. Dat was geconstateerd. Volgens mij <laughs> dat heeft is ook, wel, ook, ook <laughs> haar zelf uitgesproken dat dat het geval is. Ik vind de toeslag ook wel mooi, of, of ja? air, als je erin duikt het is ontstaan en hoe het ja. alles ook weer uitpakt. Het ja. is wel de Kamer die zich volgelijk en boos uh, stelt. Ja, en het punt van Eva is, doordat dat zo is, beperk je ook het leervermogen ja. van alles in de uitvoering. Ja, ja. Ja, nee, ik, denk dat, ik denk dat het heel goed zou zijn, heel mooi zou zijn als het reflectieve vermogen wordt vergroot. Ook in, en daarmee ook politie in staat worden gesteld om binnen de cyclus van maximaal vier jaar. Dat, dat maakt, ook wel, is, maakt het ja, wel heel erg uit. Ik heb geleerd alert zijn als je zegt: het, het zou heel goed zijn als. Dat klinkt heel voorzichtig. Ja, maar ik dat goed zijn omdat ik meer denk dat het, dat, dat het heel lastig is om dat, gewoon, dat vervolgens eventjes te gaan regelen. Ja, ja. Dat is de reden dat ik het voorzichtig uitdruk. Ik sta wel volmondig achter het idee om, ja. om ook als volksvertegenwoordigers reflectief te zijn op het eigen handelen en ook reflectief te zijn op wat politieke sturing betekent. Uh, en wat, hoe een coalitieakkoord bij wijze van spreken ook uh, soms kan helpen, maar soms ook echt in de weg kan zijn. Want op het ja. moment dat je uh, aan het begin van een collegeperiode afspraken maakt, dacht, ja, hier houden we elkaar dan vast en dan we loslaten hebben we een probleem, ja, dan... dan wordt het heel erg lastig reflecteren, want dan is dat ja. altijd het, weer het vertrekpunt. Dus ja. zo'n uitspraak, daar sta ik achter, want ik zie het ja. noodzaak. De uitvoering daarvan loop je toch heel veel aspecten aan, ja. want politiek, politie wordt niet op die manier aangesproken. Nee. Bernard, je bent jarenlang ambtenaar geweest, dus je hebt politie zien komen en gaan. Uh, is dat van enige invloed op uh, uh, de rest van het gesprek wat we vandaag nu al met elkaar hebben? De, <laughs> de politiek-ambtenlijke verhoudingen? Ja. Zeker. Okay. En, en, dat, en die gaan, dat gaat ook niet goed. Zeg maar. Ik denk op dit moment de afstand tussen tussen politiek, zeker in Den Haag. De afstand tussen politiek en ambtenarij eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, en dus ook meer en meer van elkaar vervreemd geraakt. En dat, mm -hmm. en dat leidt dus inderdaad ook tot het eerste beste incident wat enorm opgeblazen wordt. Uh, dan wordt het natuurlijk enorm geblazen naar het ambtelijk apparaat ook. Uh, ja. uh, die, die zegt het eerste uh, incident uh, toeslagen? Je zegt, de, de, de, dit is een begin van vaker... Nee, de hele politiek draait op dit moment veel meer op incidenten dan op, dan op ja. gericht, structureel, gewoon beleid maken. Ja. En, uh, en ik denk ook, dat als, als het Kamerlid uh, even, even reflecteert op, op het eigen, eigen functioneren, dat hij ook beseft dat hij eigenlijk meer tijd is aan, bezig is met, met die incidentenpolitiek, dan met het, uh, het, het zorgen voor, voor kwalitatief goede wetgeving. Okay, maar dan... Hmm. Uh, mensen zeggen wel eens, uh, uh, uh, over politiek praten is net zoals over het weer. Je kan er langer over praten, maar je verandert er weinig aan. Uh, uh, is dat, uh, is, zit het enigszins in de invloedssfeer? ook van de mensen die aan tafel... ook van de mensen die misschien kijken, zouden we dat lerend vermogen daar best kunnen vervelen? Is dat haalbaar, is dat realistisch? Ik denk het wel, maar dat betekent ook wel dat je, dat je het gesprek aan moet gaan. Dus dat, mm -hmm. dat, dat, nou, dat roep ik nu ook binnen het ambtenarij. Van, we kunnen niet, niet gelukkig zijn met die politiek-ambtelijke verhoudingen, maar ga niet zitten wachten tot de politiek daarop verandert. Mm -hmm. dus je kunt het wel hebben over nieuwe bestuurscultuur, maar je kunt zelf ook gewoon uh, er iets aan doen door gewoon dat gesprek aan te gaan en, en aan te geven dat als je programma start, dat er fouten gemaakt worden en, uh, en dat als, je, als je dat van tevoren ook verteld hebt, uh, en, je, en, mens, en, en je ook die politici dus meeneemt in dat, he, in dat hele gebeuren, de hele ontwikkeling... dan heb je, nou, dan heb je een veel betere basis om vervolgens ook op door te kunnen pakken. Maar het is wel belangrijk en het, en het gebeurt op dit moment te weinig. Ja, dus je zou, ik hoor je ook een beetje zeggen, het is geen 100% kans van slagen... maar als je het niet probeert, wat nu het geval is, dan zit je sowieso mis. Ja. Ja. ja, ik denk inderdaad hè, die, die kwetsbaarheid zelf ook in je stukken laten zien. Hè, van wat is nou uh, aan het Rijk, waar heb je invloed op en waar ook niet. Hè, waar ligt een mandaat bij de Europese Unie of een mandaat bij een gemeente. Uh, dus wees daar eerlijk in en wees kwetsbaar ook in het leren. Uh, je ziet toch heel veel tamboer op, uh, nou, toch de, de minister in positie houden, mm -hmm. de staatssecretaris in positie houden. Vooral vertellen wat er goed gaat en minder vertellen wat ja. er niet zo goed ging en wat je ervan geleerd hebt en hoe je daar nu mee verder gaat. Ik denk daar is wat in te doen. En misschien zit een deel, nou, ik wil niet zeggen dat het de oplossing is, maar wat we eerder zeiden van eh, Rijksambtenaren meelaten werken aan de opgave in het land. Hè, als je dat type ervaringen gaat opdoen, ook zelf uh, mm -hmm. de, de schop is beetpakt. Ja dan zal je zien dat die kloof met die volksvertegenwoordigers misschien ook wel wat kleiner wordt. Okay. Omdat die natuurlijk ook dichter bij de uitvoeringspraktijk zitten. En ja, vanuit de, de kennis en kunde en het intellect van de departementen soms ook zelf de verbinding niet kunnen maken. Je, je legt nu heel erg bij, bij Rijksambten. Ik ben wel benieuwd, even in, ja. want hoe is dat bijvoorbeeld in, in, in Friesland? Ik bedoel, jullie, jullie uh, ja, maken ook rapporten, zeggen ook dingen over uh, de dingen goed gaan, ja. niet goed gaan. Um, heb, hoe zit daar het lerend vermogen in de politiek? Ja, nou ja, Wij zijn opgericht om de beleids- en bestuurskrachten te versterken in Friesland en bij te dragen aan de toekomstagenda. Mooi. Uh, en dat is echt heel lastig om dat echt te doen. Want mm -hmm. om aan die politieke tafel uh, de kennis over, over het voetlicht te krijgen en daar waarde aan te laten toekennen, daar moeten wij ook echt heel veel stappen voor zetten. Ja. En die, dat zit hem echt niet in nog meer onderzoek doen. Mm -hmm. Klinkt misschien raar vanuit onze positie, maar wij zijn eigenlijk zeggen eigenlijk, communicatie is bij ons minstens zo'n belangrijk proces als onderzoek. Ja. Want het gaat erom, mensen lezen niks. Politici lezen helemaal niks, maar niemand leest meer iets. Ik heb ook vaak studenten He? van de Torberk Academie, die ja. zitten in Friesland, die leren nog steeds beleidsrapporten maken. En die... Waarom? Ja. Je moet in één beeld kunnen zeggen wat je wil zeggen. Je moet metaforen gebruiken, je moet het verhaal ja. concreet maken, inderdaad. En, dan, ook kun je die proces, en dan, dan zie je wel dat die politiek beweegt. Wij zijn nu zelf een beetje aan het oefenen met scenarioprocessen samen ja. met gemeenteraden en ambtenaren en stakeholders doen, zodat je ook leert omgaan met welke ja, met kennis hebben we en ja, welke precies. onzekerheden ja. zijn er en hoe schatten we die in en kunnen we daar meer gemeenschappelijke taal en analyses van maken. Ja. En daar, daar geloof ik wel in, dat we die stappen pril, pril, pril wel gaan zetten. Ja, want dat is natuurlijk wel interessant. Toen we, we, we, we begin de middag met Hans Moem aan zijn praten waren over die grote opgave, die transities. Een belangrijk kenmerk wat hij steeds meegaf. Zeg, ja, het eindbeeld hebben we niet. Nee. Het is juist iets waar we, wat nu superbelangrijk is, wat heel veel impact heeft op de samenleving. Maar we kunnen gewoon nog niet zeggen wat de route wordt. Daar, daar moeten we echt met elkaar op trekken. En dat is dus een lastige gegeven. Kan kan ook dan, niet meer zomaar printen. Onzekerheid al. is een kenmerk van deze transities. Ja. Kijk, een en dat... onderzoeker die trekt liefst gewoon de trends door, zal ik maar zeggen, ja. een paar brekenmodellen. Maar in principe uh, zijn die, die het samen opgeschoven en corona heeft er nog een schepje bovenop gedaan. En uh, nou ja, dat bewustzijn is denk ik ook wel toegenomen juist daardoor. Ik merk wel daardoor ook wat meer interesse soms ook in uh, hoe gaat het nu verder, wat is de impact van dingen. Je, dus we krijgen wel meer vragen uit de politiek, ook juist over de gevolgen van corona bijvoorbeeld. Dus dat geeft ook weer wat kansen misschien om dat wat ja. meer op de agenda te krijgen, om daarnaar te kijken naar die toekomst. Ja. Edward, ik zeg jou nog... Uh... Ja, ik wilde even reageren op, op de, de kant van de, de, de reflectie van politici zelf. Dat is, een, dat is een lastige uitdaging, zei, want er moet gescoord worden. De Media zit er bovenop en er ja. ja, passen niet altijd dikke rapporten bij die genuanceerd zijn. Zo werkt het niet. En tegelijkertijd vind ik wel dat je als amco daar wel een verantwoordelijkheid in hebt. Ik bedacht even dat ik een mooi voorbeeld had van gisteren. Ik had gisteren een hele lange dag in de Provinciale Staten dat ging over de regionale energiestrategie. Dat hebben we hebben heel lang over ja. gesproken. En vervolgens komt daar een referendum-initiatief uh, uh, als een apart punt. Er is een initiatief genomen het in Holland om een referendum te organiseren rondom de res. En je stap, dat is hyperpolitiek. Het gaat over re referendum wel of niet, dat begint ja. al. Maar twee is ook het onderwerp of de witbouwersdiscussies discussies in Amsterdam. En de organisatie zei terecht, ja, dat dit is echt politiek, hier brandt, het. maar even zeggen. Maar wat ze wel hebben gedaan, ze zeggen, het is al juli. Maar dit zijn wel de consequenties van de uite. Ja. En dat is wel informatie waarvan we dat hebben we ook gedeeld. De technische briefings ook voor staatsleden voor verzorgd. En dat heeft uiteindelijk wel het effect in het gesprek wat er plaatsvindt. Dan is het ja. niet alleen maar schieten over wel niet te referendum en die windmolens deugen niet. Maar dan gaat het ook wel degelijk zijn wij nog een betrouwbare overheid als we ja. dat doen. Als het gaat om mensen die dat niet willen of als het gaat om... Maar het is zelf initiatief geweest van de financiële zater zelf om dat mogelijk te maken. Dus hoe geloofwaardig ben je als je dat niet doet? Ja. En dat inzicht, dat is geen garantie. Maar ik vind wel dat je als organisatie altijd de plicht hebt om dat wel mee te geven. Ja, ja. En daar ben ik wel over overtuigd. Dat er soms politici zijn die wel een stuk zijn. Ja, ja oké, okay, precies. Nou, dat, dat nog even uitkomt. Ik hoop dat ik het einde is. Zo, ja. Nou ja, bijna einde, want ik was ja. nog één ding. als je nog één, één stapje erbij doet, want je, je ziet nu wel, hè, we wel, het over die lerende evaluaties, dan zie je wel vaak dat er gekeken wordt van: oké, okay, hoe kunnen we het proces verbeteren? He, dus, we zijn al goed bezig, maar we kunnen misschien nog een stapje beter gaan. En, en, en volgens mij, jullie hebben in de sessie ook volgens mij over gehad, van nou ja, maar soms moet je ook komen tot de conclusie, we zitten echt op de verkeerde weg. Ja. We moeten de heleboel even afbreken en ergens anders opnieuw opbouwen. Nou gaat dat maar eens politiek uitleggen. We hebben jullie ja. het daar afgesproken? Ook? Zeker, zeker. Je ja, hebt natuurlijk een korte termijncycli nodig ja. hè, om te kunnen leren. Dus die moet je ook inbouwen in je beleidsprocessen. Ja, is dus die feedbackloopjes, uh, ja. feedback precies. Ja. Maar uh, de kans is dan ook dat je dus blijft hangen in eerste-orde loops. Dus uh, het verbeteren van het ja. beleid. Hè, dus uh, de goede, ja. het goed beter, beter ja. gaan doen. Uh, maar dat je inderdaad die reflectie op dat strategische niveau eigenlijk vergeet. Hè? Ja. Waar zijn we eigenlijk uh, met elkaar naartoe aan het roeien? Zijn het nog wel ja. de goede doelen? Op welke aannames zijn die gestoeld? En dat was echt een worsteling. Daar hebben we het ook over gehad in de sessie. Enerzijds wil je dus die korte feedback loops. Ja. En daar wil je ook op kunnen sturen. Ook om juist hè, de successen te laten zien. Maar ook de fouten, die, hè, de, de mislukkingen die je, die je ervaart. Op tafel te kunnen leggen en daarvan te kunnen leren tegelijkertijd heb je dus ook die strategische discussies nodig en ja. toen kwamen we dus op de vraag hoe breng je daar een goede verbinding tussen ja. um... En zijn dat dan andere tafels? Hoe breng je die dan dus met elkaar in gesprek? En toen kwam ook nog het punt naar voren ja. dat die verbinding dus niet alleen binnen zo'n programma, binnen zo'n dossier speelt, maar dat daar dus ook de verschillende transitieopgaven ja. ook weer in onderling uh, samenspel uh, ja, in schouw genomen moeten worden. Want anders zit je allemaal te sturen op verschillende doelen in die transitieopgaven die, uh, van transitieopgaven die elkaar uh, ja, niet ja. altijd versterken. Een hele korte reactie op van Bernard. Dit is zeg maar leren voor gevorderde. Kan politiek dat aan? Nou, ik, ik denk dat de politiek wel wat bestuurlijker kan worden dan het nu is. Maar eh, zeker in Den Haag is het nu het adagium, we willen veel meer openheid. En, en dat is wel echt een kans. Okay. Want eh, dat betekent dus dat je, dat je wel ook de ruimte krijgt, ook in die, weer in die politiek handelijke verhoudingen, vanuit de ambtenarij... Uh, wel gewoon ja, de, de kennis en de inzichten gewoon op tafel te leggen. Ja. En dan kan je er ook niet zonder meer omheen. Want dat, is, want dat doe je dus in de openheid die, die we met elkaar hebben afgesproken nu. Uh, en, dat, en dat maakt, denk ik, hoop ik ook, de politiek bestuurlijker. Kijk. Uh, ja. Ja, dus we hebben een momentum voor de tweede orde van leren. Ja. Ja. Dankjewel. Even heel dankjewel. bedankt. Dankjewel. Dank. We, we, we gaan naar het derde en laatste blokje. Rol, inrichting en organisatie van kennis in rijk-regio-samenwerking. Arlette, nou ja, het, het kwam natuurlijk al stiekem al een paar keer een beetje voorbij. We hebben hier de, de Ingrid momma's putters aan tafel zitten. Ja. Ja. En, um, dus um, was dat inderdaad bij jullie ook de zoektocht van hoe, hoe ga je het regionaal organiseren? Wat is landelijk? Wat, wat, uh... Ja, en uh, wat me eigenlijk ook opviel is dat. Er werd ook gezegd, want wij hadden een hele sterke stelling van die, die afstemming kan veel beter. Maar uh, dat er ook heel veel goede voorbeelden natuurlijk, er gebeurt al heel erg veel, maar dat die ook veel flexibeler zijn. Dus er werd gepraat ook over het bijvoorbeeld lerende evaluatie Natuurpact. Die ook heel erg heeft bijgedragen aan het creëren van een gezamenlijke taal. Ja. Of uh, VIFET-programma waarin verschillende partijen nadenken, ook over uh, dataverzameling en informatie ten behoeve van de uh, regionale energiestrategieën. Dus uh, ja, waar misschien in termen van uh, vaste organisaties zag je hier ook wel een beetje een netwerk en veel flexibele ja. vorm van samenwerking ontstaan. Ja, wel interessant hè, want je zegt ook al gewoon wel over de taal. Dus ook uh, gaan elkaar daarin weten te vinden. Je, je noemde ook al een paar keer, ik ben vertaler eigenlijk. Wat, wat is dat dan? Wat, speelt, wat is dan die andere taal? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het gaat over... Um, de Iemand van de provincie zou ik. wij zijn vooral van verantwoorden en uh, realiseren, wij zijn daar heel erg mee bezig. En uh, tegelijkertijd zie je op nationaal niveau dat mensen veel meer ook in termen van data en indicatoren bezig zijn en veel meer strategisch. En daar zit nog een verschil in, hoe, ja, wat is onze rol hier nu precies en dan wat doen we nu precies. En, uh, maar die, ja, die gemeenschappelijke taal is wel een van de grootste uitdagingen die er werden genoemd. Ja, uitdaging is altijd een mooi woord voor, ook in het kader van taal zeg maar, dit, dit gaat dus nog niet echt lekker. <laughs> ja, dus Ingrid, herken je dat? Ja, we hebben geleerd om geen problemen te minuten. Nee, precies. precies ja. Ja, keurig, ja. Direct, uh, ja. ja, ik herken het heel erg. Ik weet niet, het is taal, het is ook heel erg cultuur en context en timing en urgentie. Er zit vaak heel veel verschil in uh, wat je op welk moment nodig hebt, op, mm -hmm. op, aan welk uh, niveau van waar je mee bezig bent, tussen gemeente en de rijk. En, ik zit nu nou, er wordt vaak, je zit ook in de beide klankwoordgroep van de monitoring, van de regio-deals. Nou, dan ben ik de regio, dat moet je ja. een beetje. Ja. dan zitten daar heel veel ministeries en uh, PBL met heel veel mensen. En dan probeer ik heel erg daar wel te behartigen. Ja, wat heeft zometeen nou die regio aan, deze monitor die hier landelijk ja. wordt gemaakt? En ja, Wat gaan die daar nou van leren? En dan moet je toch heel erg daarna afdalen. Ja, ik kan niet anders, een verkeerde term ook maar. Ja. <laughs> Opstijgen zou ik ook kunnen zeggen. Ja. <laughs> Ja, wat hebben zij nou nodig? En dan merk ik dat daar zit dan heel erg bijvoorbeeld onze en denk ik ook andere lokale kennis toegevoegde waarde om dan te zien. Oh ja, wat speelt hier? Hoe zit dat netwerk eigenlijk echt in elkaar? Uh, hoe? Want we hebben ook wel eens een keer een evaluatie gehad voor een krimpregio. Er werd een mooie evaluatie geschreven en dan zeiden de mensen in de regio... Ja, ze snappen ons in Den, nee. Den Haag ook niet. Dat is onze cultuur om het zo te doen. En nu worden we daarop afgerekend. Dus allemaal dat soort dingetjes zijn wel... Ja, die doen er heel veel ja. toe. Dus en dus? en ja, dus? dus moet je wat mij betreft heel veel regionale kennis... Partners en regionale uh, partijen uh, zelf plannen laten formuleren en daar die kennis intrekken vanuit het ja. Rijk, die wisselwerking creëren en elkaar gaan leren begrijpen. Hoe hebben jullie dat echt georganiseerd in Noord-Holland? Goeie vraag. <laughs> ja. Ja, ik, zou, ik zou dat niet eens gemakkelijk kunnen beantwoorden. Nee. Ik denk dat, dat uh, Maarten is al terecht gemeenten zijn doeners, die regelen die die pakken het ja. op. En dat is heel goed dat we die hebben, want dan gebeurt er misschien nog wat in het ja. land. Uh, en bij het Rijk is ook het vermogen om daar veel meer over na te denken. En ja. ik denk dat de provincies daar gemiddeld genomen een beetje tussenin uh, zitten. Dus hebben we net meer mogelijkheden dan een gemiddelde gemeente. Ja. Maar niet de alle mogelijkheden, de planbureaus, de instituten die het Rijk heet, heeft. En ik denk dat dat, dat een van de opgaven is dus dat we natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid hebben neergelegd bij andere overheden. Uh, daar waren ook middelen soms meegegeven, ja. vaak te weinig. Maar goed, we gaan er gaan wel middelen over. Maar dat we onvoldoende hebben nagedacht dat er ook kennis en kennisinfrastructuur ja. bij hoort om die, ja. ook die rol goed water te kunnen maken. En dat zie je nu hapsnap wel ontwikkeld zijn. Ik bedoel dat niet lullig naar het vies toe. Maar niet het niveau wat dat ze willen hebben. Dus ik vind dat een van de grootste klussen uh, die we nog te doen hebben. Hoeveel we al die decentralisatie die we nu hebben... Wat vind je van het idee van een centrum voor decentrale kennis? Dat heb ik iemand een keer horen zeggen? Ja, ja als dat niet een centrum wordt van winnen, en dan vervolgens weer uh, geen nee, idee. Maar, maar het, nee. het idee om op een goede manier die kennis te ontsluiten. Want de, de kennisbehoefte is ook anders. Ja. De, vooral de gemeente heeft behoefte aan... Wel wetenschappelijk funderen, maar wel toegepaste kennis. Ja. Je hebt niks aan een dik rdv rapport over geluidsnormen, nee, noem maar op. Maar op zich, een goed idee. Is er ook altijd een goed idee. Stijn, ah ja, ook wel dat de, de verschillende instituten daar op, zijn op zijn aangesloten. Dat het ook wel gaat. Dat, dat, dat, ik denk dat, dat landelijke instituten wordt... gewoon met regionale kenniscentra clubs moeten gaan samenwerken. Ik probeer al twee, drie jaar ook bij het SCP binnen te komen. Ja. Nou, dat is echt moeilijk. Ik zeg, ja. nou, laten wij samen onderzoek doen. Jullie doen, jullie hebben hartstikke veel kennis, ja. mooie methodiek. Je je geen wij je hebben een ja. kunnen. Laten wij de Friese variant doen. Want dan kunnen wij namelijk de Friese gemeente adviseren over de participatiewet. In plaats van dat jullie alleen de staatssecretaris gaan informeren over hoe die gemeente het overal doen. Ja. ja, dat lukt me niet. Nou, met Hans Momma heb ik ook al een mooi gesprek gehad. PBL ja. doet er veel meer aan, wat dat betreft. Maar we zijn. Het, er is echt huiver om met die hap-snap-instituutjes, om het zo te zeggen, of, ambt, of met lectoraten... Ja, of met ja. Ja. Ja, maar Ik snap het wel, ja. Wij zijn ook zo, doe, dat is niet goed geborgd nog. En, zo. Ja. Maar dus, en ja, dan is het overal anders georganiseerd, zeggen ze dan ook. Ja, dat is ja. namelijk zo, dat is het gevoel. En ik denk, als je dan weer een centrum zegt, dan denk ik, ja, dan gaan we weer echt naartoe ja. bewegen voor We wie? kunnen even kijken, want dat was jouw idee, toch Bernard? Zeker. Ja. zeker. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. ja, dat is vooral, ja, de, de, de gedachte daarachter was vooral, je moet dat dus borgen, die decentralisatie. Decentrale, kennis. decentrale ja. kennis is echt anders dan uh, dat wat de planbureaus op dit moment produceren. En je moet ze dus in, in het land moet je gewoon dus het, het borgen dat die decentrale kennis echt ontwikkeld wordt en ook gezamenlijk wordt, uh, wordt, wordt gedragen. Mm -hmm. uh, en dat is dus het centrum betekent dus niet één gebouw, maar het betekent dus wel dat je, uh, dat je weet dat iedereen er ook ja, herkenbaar weet waar, waar het zit, waar het vandaan komt en waar je op kunt rekenen. Dat, dat was eigenlijk de gedachte. Wat ja. ja, ik voel wel eigenlijk voor wat er ook in jullie deelsessie aan de orde kwam, veel meer vanuit het netwerk redeneren. En waarbij wel ook weer die gelijkwaardigheid er dus in komt. Dus wat je regionaal doet en wat je landelijk doet in de instituties. Maar daar weer een apart instituut van maken lijkt mij, ja, denk ik, hè, als we nou opgavegerichte werk willen gaan. En je weet dat er op die kennisvragen altijd wel weer wisselende samenstelling nodig zijn ja. om hem goed te pakken. En er zijn netwerken effectief. Ja, laten we dan kijken hoe je dat verder kan opbouwen. En via die netwerksturing de volgende stappen zetten. En kijk, voor mij geldt hetzelfde. Wij krijgen bij de gemeente de, de kennisvraag ook lastig gearticuleerd. Ja, ja. Dus we zijn gewoon bezig. Wil me zeggen bezig. En we hebben wel een klein onderzoeksteampje en we zijn natuurlijk een programma datagedreven stuur aan het uitrollen. En we hebben heel veel data beschikbaar. Maar die autom automatisch wordt de verbinding niet gemaakt met de regionale kenniscentra. Dus er is nog een wereld te winnen. Maar ik ben een beetje huiverig voor nieuwe instituties op dat front. Ja. Ja. Ja, tot, tot slot. Ja. Nou ja, ook over, als je het over netwerken hebt, dan is er uiteindelijk, want dat was een andere uitdaging, misschien niet ter te sprake kwam. Uh, je hebt wel een bepaalde maat van standaardisering nodig en uh, regie was er iets wat terugkwam en dat de regie ja. niet vanzelf komt ja. en wie, wie er dan aan zet is. Ja. Dus, um... Ja, eigenlijk wel grappig. Dat raakt bijna een beetje dat allereerste gesprek ja. over die sturing zeg maar. Van, je hebt aan de ene kant wil je ruimte bieden en gebruik maken van alle kennis op alle plekken en aan de andere kant moet je wel met elkaar afspraken maken over hoe zorgen we. Dat het bij elkaar opgeteld wel meer is dan de, dan de delen, zeg maar. Ja. ja, en misschien ook nog een link naar Eva's uh, verhaal over ja. uh, uh, leren institutionaliseren. Ja. Uh, want urgentie, die heel erg zit op regionale energiestrategieën en ook op natuurbeleid, ja. wordt ook van gezegd, dat maakt het lastiger om stil te staan en te reflecteren. Ja. En dus kennisinfrastructuur ook op te bouwen. Dankjewel, dankjewel Arlette. Heel veel dank. dank je wel. Ja. Dit zijn drie... Onderwerpen die we zo, zo, zo eruit uitpakken. Ik, ik was zo even benieuwd. Tot slot, even. Als jullie kijken hoe daar nu over gesproken is, Denk je, ja, dit, dit is het. Hier gaat het echt over? Of denk je eigenlijk, van, ja, want ik heb zo ook nog Hans-Momma's onder andere aan tafel zitten. Dus dan kan ik nog. Dat jaar. Denk ik, ja, leuk, deze drie onderwerpen. Maar eigenlijk zou je het daar ook nog over moeten hebben. Of denk je, ja, nee, dit, dit dekt wel de lading. Nou ja, ik vind het denken in. Uh, in in opgavegericht werken en dat, je, dat, je, dat kennis daar een hele belangrijke component in is en dat je dat ook feedback moet geven, zodat je ja. ook moet kunnen bijsturen, is natuurlijk echt, echt wel iets wat, wat Bestuurlijk Nederland verder kan helpen. Ja. Um, ja, maar je moet het wel gaan doen. Ja. <laughs> ja. Nou ja, daar hopen we vanmiddag in ieder geval weer een bijdrage aan te leveren. Mm -hmm. En wat wel interessant vond, dat is toch ook die uitstap en die zoektocht naar hoe ga je politieke bijdragen Niks doen is geen optie. De afstand lijkt groot te worden, dus hier moeten we erbij zien te halen. Want anders, en, nou, de open bestuurscultuur kan daar misschien een, een, een stapje bij helpen. Het verbinden van de kennis die er al is, in plaats van er iets naast te zetten. Wat natuurlijk eentje die mooi voorbij komt, dus ja. Ja. Aan slag. Eh, wat uh, is er iets wat jij nu kan gaan doen na vandaag? Dat denk, ah, oh, daar zou ik eigenlijk iets meer moeten doen. Ja, nou, ik, ik neem in ieder geval mee dat we in ons proces van de waar voor de zomer in alle colleges en, uh, en staten een klap op wordt gegeven, dat we die kennisvraag ook moeten gaan articuleren ja. en ons daarop moeten gaan organiseren. En niet alleen met, uh, met de Weur en de Nijmegen Universiteit, we die al vanzelfsprekend partner in precies, die strategie zijn. Maar, bij, wat ook net maar precies. Breder. Ja, en dus ook veel nog... Preciezer gaan kijken naar hè, in de sleutelgebieden waar de uitwerkingen gaan komen. Wat is dan uh, in die opgave nodig? En ik denk dat ook kan helpen dat we in de integraliteit ook wel durven te kiezen. Hè, want je ziet dat, uh, nou, uh, we hebben het natuurlijk ook over stikstof <laughs> en natuur en landbouw. Dat is natuurlijk voor de Food Valley een, een bijzonder uh, groot vraagstuk. En de Veluwe als draaischijf daarin. Ja, daar moet je ook durven zeggen in die integraliteit dat deze opgave daar prioriteit heeft. Nou, ik krijg nog een persoonlijk bericht van jou binnen van Marco Hamelaars. Mark <laughs> Hamelaars. Mark Hameliers. Ingrid. Oh nee, ingrid, voor Ingrid is dat. Sorry. Voor jou, Ingrid. Sorry. Ingrid, laten we dan met betrekking tot brede welvaart in de regio samen de eerste stappen zetten... om als Rijk en regio hier verdiepend onderzoek samen te gaan doen ja. bij deze het aanbod. Mark, nou. bij deze deal. Ah, kijk, hier is de deal. Nou. nou, Helemaal goed. Help. Mag ik jullie ontzettend danken in ieder geval voor dit uh, gesprek voor nu. En het is zoals altijd weer een, een, een volgende stap. We gaan weer, weer verder vanaf hier. Maar in ieder geval heel veel dank voor jullie bijdrage. Dankjewel, dank jullie wel. Dank u wel. Dames en heren, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uh, online seminar, of webinar, het is hoe je maar het benoemt. Um, uh, we gaan natuurlijk nog even terugkijken. Ik zei eerder al, Hans Momaans aan het begin, we komen aan het eind nog even bij hem terug. Femke Verwes schuift ook aan, Sector hoofdverstedelijking en Mobiliteit. Um, uh, die gaan we er nu bijhalen. In de laatste minuten van dit webinar uh, toch eens kijken wat dit oplevert. Ook misschien wel extra opgaven voor het planbureau voor de leefomgeving. Geen idee eigenlijk. Uh, Femke, mag ik aan jou vragen? Hoe heb jij geluisterd naar het gesprek net? Nou, in ieder geval leuk dat Mark en Ingrid samen gaan dansen. Je hebt wel gelijk een deal. Ja, uh, die precies. Deal, dus of mooi. puzzelen, of dansen, of ja. op een schip. Dat nee, was het schip. Nee, en uh, ja. Nou ja, hoe ik het heb beluisterd is, we zijn natuurlijk een aantal jaar geleden hiermee begonnen. En uh, nou ja, dat, dat het relevant is, dat, uh, dat laat het ja. gesprek uh, heel goed zien. Dus, ja. uh, wat wel mooi is, jij bent ook een van de initiatiefnemers van de Community of Practice. Ja. Ja, wat ook steeds meer terugkomt: gewoon doen. Ja. Aan de slag gaan. Ja, en zo zijn we ook begonnen vier jaar ja. geleden eigenlijk. En ook uh, niet alleen uh, binnen PBO, maar ook samen met VNG en Ipo, die er ook van het eerste uur bij waren. Ja. En de Universiteit van Tilburg. Dus dat is misschien ook nog leuk om te ja, horen. Kijk. Dus uh, ja, ja dat, uh, dat is mooi om te horen. Ja. Uh, Hans, stemt je dit uh, hoopvol? Ik, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb driftig zitten schrijven. Ja. Uh, want uh, volgens mij zijn er allemaal ontzettend uh, goede gedachten opgekomen. Wat, wat, nou, er zijn heel veel dingen bijzonder. Dus het is ontzettend mm -hmm. lastig voor mij om te kiezen. Wat, wat ik heel bijzonder vind, is dat, dat iedereen eigenlijk zegt: weet je, in de opgave, ja, in de praktijk van de opgave, ja. daar je, kun je het best met elkaar samenwerken. Ja. Want voor je het weet uh, ga je met z'n allen rondom het kampvuur zitten, ja. en, dan trekt de karavaan, komt tot stilstand. Hè? Ja. En pas als de karavaan in beweging is, dan leer je met elkaar als het ware ja, de, hoe je met elkaar omgaat. Deze metafoor schrijf ik, ik ook op. Oké, okay, ja. okay, nou, nou, ja? dus de karavaan aan het kampvuur. Dus, ja. dus, dus, dus uh, vooral opgavegericht blijven werken. Ja. En die opgave trek je dan als het ware de dilemma's los, omdat er ja. iets moet gebeuren. Dat is één. Uh, uh, en twee, wat ik mee pak, is, is neem daar in de politiek ook mee. Want dat vond ik heel sterk. Hè? We zijn ambtelijk misschien heel goed in staat om nog redelijk in staat om met elkaar het overleg te voeren. Maar als we voor onze politiek vergeten en alleen maar op het eind van het proces de politiek confronteren met een de klaar plan. ja, dan weet je wat er gebeurt. Ja. Dus, dus zet ook de politiek aan de voorkant van de karavaan, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Laat ze deelgenoot zijn van die opgave. om dan met elkaar ook te verkennen wat je daarmee kunt doen. Ja. En ik ben zelf altijd een beetje huiverig van structuur bouwen. Omdat je voordat je weet, je hebt het alleen maar over structuur. en niet meer over de opgave. Ja. Dus uh, er wordt op veel plekken nagedacht over hoe gaan we die kennis nou beter organiseren. Moet er een centrum komen of moet er uh, dit komen moet er dat komen. Er zijn al veel dingen. Hè. We hebben al een platform 31 natuurlijk bijvoorbeeld in Nederland ja. voor de fysieke leefomgeving. Dus ik, ik weet niet of daar de oplossing in gezocht moet worden. Ik denk dat Dus inderdaad... nee, als je het zo zegt vind je van niet... Nou, ik, ik, voel meer, ik, ja. ik voel meer voor de dynamiek die ja. ontstaat vanuit de opgave. En, ja. en, en daarin zien we gewoon ook als PBL, hè, wanneer het gaat over die aardgasvrije wijken, wanneer mm -hmm. het gaat over de resten, wanneer het gaat over die woningdeals, wanneer het gaat over de regio-deals. In die opgave zie je gewoon partijen in beweging komen met elkaar. Mm -hmm. En wat nou niet moet gebeuren, is dat al die, al die initiatieven die nu van de grond zijn gekomen de afgelopen vier jaar, dat die nu allemaal succesvol wat doodbloeden. Wat nu moet gebeuren, is dat die als het ware vaart krijgen in de volgende fase, het volgende ja. kabinet. Zodat je als het ware wat je nu hebt opgepakt en wat je met elkaar geleerd hebt, kunt doorvertalen. Ja. Misschien mag ik daar ja, nog een aanvulling aan, Natuurlijk. Die, ja. die opgave is denk ik heel belangrijk. Maar wat ook la mooi laat zien in de opzet van vandaag, is dat de opgaven eh, niet eendimensionaal zijn, maar integraal. Ja. En dat je dus kan leren door te spiegelen tussen natuur of energie, of ja. tussen woningmarkt en... Ja. Een andere klimaatadaptatie. Ja. En dat volgens ja. mij daar is de next level of de next step nog nodig. En dat vraagt dit... ook een beetje afstand om dat te kunnen zien. Om die verbanden te kunnen zien. Want als je er middenin zit, dan zie je het niet natuurlijk. Ja, ja nee, daar kunnen wij een mooie ja. bijdrage met onze ja. kennis aan leveren. En dat hopen we natuurlijk ook uh, op die manier te doen. Ja, ja want dat vroeg mij sowieso al af. Want, want als je hier naar luistert, luister je natuurlijk gewoon ook als, als vertegenwoordiger van Klammer over de leefomgeving. Dan denk je ook van oh, wij moeten eigenlijk misschien ook iets anders gaan doen. Of, of daar zouden we nog kunnen aanhaken. Heb je. Ja, het dansen, dat trekt me als metafoor. En volgens mij is het heel belangrijk dat de opgaven zijn van dienaard en zo relevant, dat zie je ook met de corona en met stikstof, dat je een meervoudig sturingsreporteur nodig hebt als beleidsmaker. En als onderzoeker heb je een meervoudig onderzoeksreporteur nodig. En dat proberen we te ontwikkelen. We staan je wel voldoende in het balboekje om het dan maar een beetje in het dansen te houden. En word je wel gezien als danspartner, ook bijvoorbeeld op het ja, zeker. Ja? En uh, zeker Natuurlijk als eerste in de, in de dossiers waar we die gedecentraliseerd waren. Dus daarom dat we ook op een natuurdossier als een van de eerste Natuurpact, bijvoorbeeld ja. was... waar we uh, een lerende evaluatie op hebben gedaan ja. en op het ruimtelijke dossier. Dus je ziet het per dossier uh, is het verschillend afhankelijk van de aard. Ja. En uh, nou ja, daar word je zeker als danspartner oh, okay. Okay. Ja, wij, wij, wij, In Integendeel zou ik haast zeggen, wij worden overvraagd ja, ja. uit de regio's en dat is een reëel gevaar voor ons. Ja. Want we hebben ons natuurlijk in eerste instantie te verhouden zeg maar even, tot de, het nationale beleid. Ja. Uh, uh, uh, en, en zoals ik zei, hè, vanuit de afgeleide van het nationale beleid komen we op die regionale verantwoordelijkheid. Er komt enorm veel vraag, kennisvragen vanuit de regio's op ons af. En, en wij kunnen gewoon niet uh, al die dertig regio's, afhankelijk van dossiers mm -hmm. en andere aantallen, kunnen we niet bedienen. Ja. Dus er is wel degelijk een soort van opgave. Om, om die kennisstromen te stroomlijnen. Mm -hmm. uh, maar de, de, de klus zal zijn, de uitdaging zal zijn, zeggen we dan zo mooi, hè? Om, om dat in de verbouwing te doen. Ja. Dus je moet de verbouwing niet stilzetten. Nee, in tegendeel, de verbouwing moet doorgaan. Dat is die inhoudelijke opgaves van de fysieke leefomgeving. Mm -hmm. Die opgaves moeten nog harder worden gemaakt dan ze nu al zijn. En in die opgave zul je dan volgens die interbestuurlijke verbouwing ja. vormen te geven. Ik merk ook bijna fysiek aan mijzelf deze middag, ja. dat ik uh, denk van ja, het vraagt ook gewoon best wel een beetje uh, durf en uh, wat, uh, wat meebewegen. Toch in de dans mee te blijven. Ja. Ik merk bij mezelf af en toe ook dat ik verstar. En dat ik denk, ja nee, maar iemand moet dit toch doen. Iemand moet dit toch beter pakken. Iemand is toch eindverantwoordelijk. Ja. En eigenlijk elke keer krijg je vanmiddag weer te horen van ja nee, ontspan, beweeg mee, zoek. Ja. Kijk, dat, dat is misschien ja. best wel soms wat tegen natuurlijk voor Mensen, ambtenaren, instituties, politiek. voor iedereen ongemakkelijk, ja. maar ja. Het, ja, het is zo'n kwestie van het ja. doen en het ongemak doorgaan uh, en ook je kwetsbaarheid daarin te nemen. Ja. En vertrouwen dat en je vertrouwen, er wel uitkomt. Ja. Ja. Ja. En ja. zoeken naar andere rollen in ja. onafhankelijkheid, rol dat je dat ook kan borgen op zo'n ja. manier. Ja, want het is wel een actief iets. Ik bedoel, het is niet een soort vertrouwen: het komt wel goed. Ik bedoel, we moeten er wel aan werken. Ja. Ja. De, de, nogmaals, de Caravan, nou, dat is een andere ja. metafoor. Die, die, die, die, die, die, die moet in beweging blijven. Want ja. zodra die stil komt te vallen, weet je. Ja. Uh, dan, dan gaan we rond het kampvuur zitten en dan ja. zijn we structuur aan het bouwen, maar ja, het heeft dat geen niks met het inhoud te maken. Ja. Dus, dus nogmaals, wil, ik zou het ontzettend leuk vinden, prettig vinden, nuttig vinden als die fysieke leefomgevingsopgave, hè, die, die, ja. die, die vier grote opgaven waar we mee begonnen zijn ja. vanmiddag. Hè. Die clusters van opgaven, moet je eigenlijk zeggen. Als, als die iemand daar is ook behoefte aan, wat ja. dichter bij elkaar komen. Zeker. Want die moeten integraal bekeken worden. Dus één, eh, eh, volgens mij op centraal niveau, moeten die fysieke opgaves die moeten beter integraler worden bekeken. Ja. Want de regio's klagen over het feit dat ze sectoraal benaderd worden, ja. terwijl ze moeten integraal benaderd worden. Dat betekent niet dat er hier in Den Haag een integrale agenda voor een regio moet worden gemaakt. Nee, maar dat er inderdaad over en weer met elkaar overlegd wordt van ja, welke beleidstekorten, spanningen komen we nou tegen. Hoe kunnen we institutionele arrangementen ontschotten? Ja. Ja. De, de subsidieregeling X, die strijdig is aan subsidieregeling Y. En dat inzicht in, in wat daar aan, aan spanningen voordat, die haal je uit de regio. Want die regio's lopen daar tegenaan. Dus je moet, kijk wat hier aan tafel gewisseld is, he, aan, aan tekortkomingen en spanningen, dat moet in die processen aan de orde komen. Ja. Niet hier aan tafel, maar in ja. die processen. En dan vervolgens naar boven worden getild Oké, okay, wat gaan we hier aan doen? Ja. En dan ben je weg bezig om als het ware die interpersonele verhouding vorm te geven. Tot slot. Also, mensen hebben hier vanmiddag naar zitten kijken en, en zijn zelf werkzaam in de gemeente, provincie, wellicht in een regio, dat kan ook namelijk, uh, uh, bij het Rijk, bij een kennisinstituut. En die denken, ja, uh, oké, okay, ik heb misschien nu even binnenkort vakantie, maar vanaf half augustus, september, wil ik, wil ik hiermee aan de slag, wil ik iets doen. Wat, wat zou je adviseren? Vaak blijft na zo'n vakantie maar één ding hangen namelijk. Ik denk, bedenk dan in ieder geval dit. Wat zou je dan meegeven? Noteer het op een briefje, open het na de vakantie. Nou, je... je... Je grenzen verleggen en het gewoon doen. Ja. En volgens mij zijn hier hele inspirerende voorbeelden langsgekomen. Uh, en dat het een beetje spannend is, ala. Maar ja. dat, dat zou ik denk ik iedereen willen meegeven. En zo zijn we ook begonnen en zo gaan we door. Um, en dat, uh, ja. zo zetten we de dans voort en wordt het niet een tango, uh, want je hebt meer mensen dan twee nodig. Ja. Maar misschien een zwanen meer. Ja, ja. Uh, ja precies. Maar geen line dancing, hè? Dat hadden nee. dat, dat nee, nee. Nee, nee. dan <lacht> we ook duidelijk. Ja. Hans, wat uh, wil wat je? Ja, één we... simpel. Uh, zo, zodra we terug van vakantie komen uitgerust en wel, en we hopelijk weer wat versoepeling hebben en zo. Ja. Dat we niet misschien allemaal... zelfs een kabinet, ja. Nou, wie weet. Maar dat dan inderdaad vanuit die opgave. Uh, uh, um, gaan nadenken over de kennisinfrastructuur die we nodig hebben. Hier. Want dat is ook een punt hè, wat aan de orde kwam. Uh, gemeentes en provincies zitten er vaak heel operationeel praktisch in. Ja. Uh, en dat is ook zo. Hè? Dat, dat, dus, uh, dat heeft ook te maken met de infrastructuur die je beschikbaar hebt. Want je bent gewoon in de uitvoering mm -hmm. met kennis bezig. Dus uh, ik denk dat het heel, heel belangrijk zal zijn om op regionaal niveau die kennisinfrastructuur aan de orde te stellen zodat er ruimte gaat ontstaan om daar iets meer strategisch over na... Nou, dan doet hij meteen de grote stap te zijn, ja. hè? Naar na, na een soort van uh, klimaat- en energieverkenning ja. of zoiets dergelijks. Nee, maar wel dat je inderdaad serieus gaat nadenken over, over de opbouw van ja. die regionale kennisinfrastructuur. En nou, waar die al is, hè? Dan, ja. er zijn een aantal uh, provincies aan de orde geweest waar die kennisinfrastructuur bestaat. Ja, daar de samenwerking met elkaar zoeken. En, en ja. dan zijn wij ook beschikbaar om in die samenwerking als het ware met elkaar die, agenda, die kennisagenda te maken. Ja. Eigenlijk precies wat Maartje natuurlijk zei, dit ga ik doen. Ja. Ik ga het dus. gewoon ja. Tot zover. Mag ik u heel erg danken. En uh, nou, hopen dat mensen inderdaad een beetje geprikkeld zijn... om uh, met een goed gevoel die vakantie in te gaan. Daarna dit in ieder geval onthouden en daarmee aan de slag gaan. Mag ik u heel erg danken voor uw kijken. En uh, ook natuurlijk voor de betrokkenheid, inzet in de deelsessies. En uh, vooral ook heel veel succes en ontspanning toewensen. Uh, ontspanning niet uh, alleen in die zomer, maar juist ook in dat dagelijks werk om met elkaar dan wel op een schip, dan wel te puzzelen, dan wel in een karavaan, dan wel samen te dansen. Heel veel dank voor het kijken en alvast een hele fijne avond. Dank u wel.